Ben je op zoek naar een zonnebrandproduct voor de hele familie, dan kan ik deze sunscreen van harte aanbevelen. Hij is heel erg veilig, want er zitten geen chemische filters in, maar natuurlijke filters. Hij helpt ook voor als iemand zonneallergie heeft. Het is een factor 30, dus het is heel erg veilig voor kinderen en voor baby's, mag die zelfs ook gebruikt worden. Maar hij is ook ideaal voor je man, want het is een hele makkelijke spray. Dus, als iemand ook beenhaar heeft of zo, kan je makkelijk uitsmeren. En natuurlijk ook nog voor jezelf, want je krijgt er ook nog een heerlijk, veilig, mooi bruin kleurtje van. Je kan hem vinden in onze webwinkel anti